Zeker in de, in de maakindustrie, dat is mijn ervaring, ja, ja. He, daar voelen managers, leiders ook ja. uh, de noodzaak om alles te weten. En dat heeft ook een beetje te maken met wat je, wat je typisch ziet. Uh, we maken de beste engineer, he. die maken we engineering manager. Ja. De beste ja, ja, ja. tekenaar wordt hoofdtekenkamer. En, en, en uh, die weet ook heel veel van de kennis, want hij was de beste. Ja. En die voelen daarmee de noodzaak om alles te weten. En uh, uh, het, het, het nadeel daarvan is, op het moment dat jij alles weet, dan hoeven je mensen het niet meer te weten. Klopt. En dus komen ze steeds ja. naar je toe ja. om je te vragen van nou, hoe zit het? En op het moment dat jij steeds maar het antwoord geeft, ja, dat is wel lekker makkelijk. Uh, maar daarmee worden je mensen niet, niet, ja, niet en beter. En niet, dat niet, gedrag, niet... Jan, is het allermoeilijkste natuurlijk. Ja. Want, want, Zeker als techneut, ja, daar hebben we in de maakindustrie echt heel veel van. Gelukkig Gelukkig, want dat, ja, dat is van je maakindustrie. Um, maar wij als techneut weten het ook altijd beter. Ja.